Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze missie ga je zelf met behulp van het ontwerpcanvas een machine learning model ontwerpen. In de vorige missie heb je ontdekt hoe machine learning werkt. In plaats van de computer stap voor stap instructies te geven, train je hem met behulp van voorbeelden. Het algoritme zoekt zelf overeenkomsten en verschillen. Wanneer je nu iets nieuws aan het programma laat zien, kan het met behulp van het getrainde model voorspellen wat jij hem precies laat zien. Maar naast afbeeldingen of plaatjes die je met de webcam maakt, zou je ook geluiden als data kunnen gebruiken. Als je de serie programmeren met kunstmatige intelligentie hebt gedaan, weet je dat een algoritme ook patronen kan herkennen in geluiden. De emotiemeter die je daar programmeerde kon woorden herkennen en zo voorspellen of je een aardig, een neutraal of een onaardig woord uitsprak. Wanneer je spreekt, maak je namelijk trillingen in de lucht. Het computerprogramma vergelijkt deze data met alle voorbeelden uit het getrainde model en kan vervolgens een voorspelling doen van wat jij zegt of welk geluid het is. Spraakassistenten zoals Siri of Google bijvoorbeeld, maken op deze manier gebruik van machine learning modellen. Navigeer in je browser naar teachablemachine.withgoogle.com Ik heb weer een hele serie voorbeelden aan de Teachable Machine gevoerd. Ditmaal dierengeluiden. Ik heb een hond, een kat, een kip en een koe nagedaan en opgenomen met de microfoon van mijn computer. Minimaal 8 clips van 2 seconden per dier. Daarnaast heb ik ook nog 20 seconden background noise, achtergrondgeluid, opgenomen. Download mijn model door hieronder op de download-button te klikken. Klik rechtsboven op Get Started en open an existing project from file. En upload het zojuist gedownloade bestand. Klik nu op Train Model en wacht. Wanneer je model is getraind kun je hem testen. Geef eventueel de browser toestemming om de microfoon aan te zetten. En doe één van de dieren na. Nu je eigen toepassing voor machine learning ontwerpen. Pak het werkblad er maar bij. Dit werkblad kun je gebruiken om je ideeën op papier te zetten. Vul allereerst je naam in. Bedenk dan welke machine learning toepassing jij zou willen maken. Zou je iets handigs of iets grappigs kunnen bedenken? Een paar voorbeelden. Gebruik de webcam om te checken of een banaan overrijp, goed om te eten of onrijp is. Zoek drie bananen, overrijp, rijp en onrijp. En neem van alle drie de klassen een serie foto's met de webcam. En test je model uit op een andere banaan. Of neem van jezelf en drie anderen een heleboel spraakvoorbeelden op en test of het model kan herkennen wie er spreekt. Ga de natuur in en neem verschillende vogelgeluiden op. Maar een op welk superheld lijk jij test ontwerpen kan ook. Hiervoor gebruik je niet de webcam of de microfoon, maar een derde optie, uploaden van afbeeldingen. Je kunt namelijk ook series afbeeldingen maken of downloaden van het internet en uploaden naar de Teachable Machine. Nu jij, beschrijf kort jouw idee op je werkblad en vink aan hoe je jouw data gaat verzamelen. Dan, welke klasses ga je gebruiken? Neem er niet meteen te veel. Start met 2A3 en breid je model eventueel daarna nog uit met extra klasses. In het voorbeeld van de bananentester zou dit zijn onrijp, rijp en overrijp. Vul ook in welke voorspelling jouw model kan doen. In mijn geval, voorspellen of een banaan goed is om te eten. Het ontwerp voor jouw machine learning model is klaar. In deze missie heb je ontdekt welke type data je kunt gebruiken om jouw model te trainen. Afbeeldingen en geluid.